I said I love you And there ain't no hips or so foot She said I love you And the blacksmith shouted Shed, shed, shed a friend in Shed, Shed, Shed, Now you wants to see our family Take the friend in Shed, Shed, Shed ik vind dat het niet zo. Prima, massythe, ja, dat kan, dat kan. Alleen ik zie het niet zo. het en Ik zie het Ik zie het niet zo. Ik zie het Ik niet Ik Ik Ik zie het niet Ik zie het niet Ik zie het niet Ik zie het niet Ik zie het niet I said I love you, and there ain't no ifs or buts. she said I love you, and the blacksmith shouted chestnut, but when it's a friend in chestnut tree, there she said she married me, now you ought to see our family, make the friend in yeah. chestnut tree. Wenn man keinen richtigen Ausweis hat und für eine Übergangsphase ein Ersatzdokument ausgestellt bekommen, nennt ihr das Übergangsausweis. <lacht> <God, yeah>, <lacht> Learn, see, 000, Sie gerade, Sie gewusst, Sie, Sieした, und machen den Chef zugir für 19 weil er ganz schnell angeblich ein die Möglichkeit von der alten die und neuen Vorstadt und der Leute ja. und wir sind total zufrieden wir haben eine neue App und eine schöne Strecke und in der Musik een te er is en voor de een als je willen kijken. Voor 10 wereld En de hele volgende stond te doen. Ja, ik aan het stichting te Die aan onze eigen bedrijven. En een van de zaken die ja, gut, gut. Ja, gut, gut. Ja, Ja, Ja, Ik vind het niet zo goed in ik Het klopt, het klopt. Alleen ik zie dat zelf niet. Ik het niet zo. Ik wil niet Ik wil gestaan. Ik wil gestaan. Ik wil Ik wil het Ik wil gestaan. Ik wil Ik wil And the blacksmith shouted, Great, great, great, great, no great, or great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, in chestnut great, great, said. En ik weet, ja, ik me eh, ja, ja, ja. Het klopt, het klopt. Ik zie het zelf, ja en dat moet je gewoon doen. Dat kan je Dat je niet doen. niet ja, doen. Dat kan niet Dat niet doen. Ik ben niet doen. Dat doen. Dat あ、<音楽><音楽> Stop messing around. See you later. One, two, one, two, three, go. Ah, You ready?